We hebben gezien aan die titel, alleen hey, man. Wat vind ik van YouTube nu, nu, nu? Ik ga niet veel praten, man. Like, abonneer. En, uh, ja, we zien nu aan de intro, man. Jats! Hey, boys. Even een mededeling. We hebben bijna de 500 abonnees. Je ziet elke week een nieuwe video. Als we de 500 abonnees hebben aangetikt, dan ga ik hier... Proberen elke week een video op mijn tweede kanaal te plaatsen. Dus wat wacht je op? 17 abonnees nog te gaan. Dus drink even op het linkje onder deze video. En abonneer op mijn tweede kanaal, man. Dankjewel. Jut. Ja ja toch, boys. Ik hebben gezien dat dit titel. Wat vind ik van YouTube van dit moment, man. Mooi. Wat ik van YouTube, dit moment vind. Ik zeg heel eerlijk, man. YouTube is echt veranderd, man, deze tijd. Vorig jaar, jongens, was het beste jaar voor Adam Pak de fucking veel views, jongen. Ik had daar echt fucking veel plezier mee, ik, ik was daar meer vrij op YouTube, zou ik zo zeggen boys, want je moet weten, je mocht een beetje alles nu doen, dit jaar kan je niet zoveel doen, want als je scheldt, word je aangepakt. Als je over een onderwerp praat, over, over iets YouTube, dan word je ook niet op de YouTube pagina gezet, snap je wat ik bedoel? Precies die vrijheid van men zou ik, zou ik zo kunnen zeggen, snap je? Snap ik, ik zeg heel eerlijk nog steeds: ik heb die motivatie nog steeds voor YouTube, man. Door jullie, man. Door jullie, ja, fans. Hè. Door jullie krijg ik die motivatie weer door te gaan, jongens Dus je moet weten: allemaal gaat nooit stoppen. Snap je, we blijven die video's maken. Tot, tot, tot we die milie aantikken, ooit, inshallah. Je weet toch, man. Sowieso, boys, wat ik wil zeggen: blijf doorgaan, man. Ga niet opgeven. Ik weet, het is moeilijke tijd. Maar we moeten doorgaan in deze moeilijke tijden. Want eerst komen moeilijke tijden, dan komen de makkelijke tijden. houd dat in je hoofd, man. Je weet toch. We Ga niet te veel praten, boys. Mooi, wat ik van YouTube nu nu vind, ik vind het niet heel goed man. YouTube was vorig jaar toch wel leuker. en de jaar daarop was het nog leuker en leuker. Elk jaar wordt het strainer en strainer. Dus ja, het is YouTube man, snap je? Dus boys, ik zeg je eerlijk, blijf doorgaan. Doe het je leven. Ga niet opgeven. Je bent geen hond. Je bent geen uh, zemmel hè? Ja, ik kon niet schelden met uh, die karaar. Je weet toch, want ja. schelden schelde wel met mokker worden deze dagen. Dus je weet wat jullie moeten doen. Like, abonneer. Of anders jullie zwijnen model. Je weet toch wel. Bedankt voor het kijken. Laat ook eens een de reacties achter. Wat jij van YouTube op dit moment nu vindt. Ben wel benieuwd. En wat ik altijd zeg is: Peace. Oud, korte video. Maar we eh, gaan af en toe ook op YouTube. Ja toch.